Dus is hij 25 jaar lid? Ja, ik heb, hem, uh, ik heb hem. Een half uur na zijn geboorte heb ik hem lid gemaakt. Ja, echt? Ja, ja. ja, ja. ja dit is wel ja, uniek. Dat ja. is nog nooit gebeurd. Nee. Nooit, bij DVS. <laughs> dat nooit. is uniek. Dus hij kan echt het oudste lid worden ooit? Ja, dat zou kunnen. <laughs> ja, als hij 90 ja. wordt. Ja. Die 90 jaar lid Ja. Dan haal jij nooit. Uh. Uh. Of Ofwel? Nee. Hey, ja, kijk. Nou. Je moet een beetje. En, uh, dat hij, hij werd overdag geboren, kijk en dan kon ik hem, dan kon ik hem opgeven, ja. als je s'nachts geboren was, ja, dan had hij weer een dag tussen de zee. Ja, ik snap. Het Volkes, die wilde dat ook proberen, weet je wel, Volkes. Ja. maar die kleine werd gewoon straks geboren, dus dat redde ik niet. <laughs> Geweldig, mooi hoor. Nou, en dan ben je ook nog heel lang vrijwilliger geweest, elftal leider ook. Ja, ook nog. Was dat, was dat een succesvolle periode? Uh, ja, thuis? toen begon het voetbal wel een beetje serieus te worden. Maar als je met, ja. uh, met Verkijken, die trainer, die gaf... Uh, die zat bij de met de sport, Demi van een dame van de prutsje, Jan Westerhof. Jan Westerhof, ja. Ja, daar heb ik mee gewerkt. Goede trainer. Als, als, als leider. Ja. Ik ben zes jaar leider geweest. Ja. En toen kwam Klaas Drost, van Moors. Ja. IJzermeld. Oeh, dat was in die tijd? Ja. Oh, ja. Oh, dat was het ja, even sterk? Toen, uh, toen uh, ja... Toen leerden ze wat voetbal was. Ja, Steven van der Brink natuurlijk, ja, oude ja. topscorer. Ja, wat een mooi team. Oh, nou, ja, nou dat, moet, team. dat moet leuk zijn geweest ja, die, uh, in die tijd, of Nou, niet? <laughs> dat was niet altijd even leuk. Nee? Nee, nee. nee. Ook wel je onderling. Want die, uh, ja, pas op, ja. Van Moos, dat was een kei hoor. Die, die, die... Ja. Klaas die kon nog wel eens, uh, ja, die kon eens een beetje filmen. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Ja, er moest natuurlijk ook geld komen, hè? Ja. Toen begon dat? Ja, toen begon het ja. Toen moest geld komen. Dan ja. moet je zien dat hij het weer hier en daar vandaan had. was toen in de tijd van uh, Kees van Panhuis, toch? Of niet? Ja. Ja, ja, ja, dat ja. klopt. Ja, maar toen, toen het was echt... ook wel weer een mooie tijd toen. Ja. Jawel, jawel, jawel. Ja, Johan Cruijff was natuurlijk nog veel eerder, hè? Die, ja, die heeft de, natuurlijk de weg uh, yeah, geëffend yeah. voor, uh, voor al die voetballers uh, yeah. wat geld betreft, hè? Ja. Yeah, yeah. Toen begon het gedonder, uh, Gijs. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. En, en nu zo nu, ja, miljoenen, honderd miljoen voor Anthony. Ja, ja. Toch gekke werk absurd. Echt absurd. Ja. Ja. En, uh, en, en daarna eigenlijk vrijwilliger, hè? Ja, ik heb ook 21 jaar gedaan. 21 hè? Ja, 21 Zo, en uh, past pas een jaar of twee, drie geleden gestopt of niet daarmee? Ja, ik geloof het wel, hè. Ja, hè? ja ik geloof er nog wel eens hoor. Ja? Ik ben nog wel eens even aan de gang. Ja, weet je Ja, als er wat last moet worden of zo, want je hebt niet veel uh, ja. mensen meer die elektrisch kunnen lasten. Ja, ja, echt vakwerk, hè. Dus, dan help ik nog wel even. En... Ja, al dat, al dat vakwerk, al vak, vak, vakmensen. Ja, ja, ja, daar ja, kom je ja. nu allemaal tekort hè? Ja, ja, Ik ben nu net verhuisd, ook naar een appartement, en ik, ik ben zielsgelukkig met een hele goede elektricien, weet je wel? Ja. Want ik moet daar ja. zelf niet aan beginnen, maar nee. met al die dimmers uh, tegenwoordig oh, ja, en zo, hè? Ja, ja, ja, moet ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. je echt vakmensen Maar jij ga, gaat dan naar uh, Veldrijk, of niet? Ja, ja daar woon ik nu al. Wat uh, ja, Al een dag of tien, ja. Hallo. ja prachtig hoor met heel veel plezier ja ja heel, heel, heel lekker ja ja dat is een mooie omgeving ja, hoor ja prachtig net, ja. Zo, net zoals dit hè is ook, ook ja. een beetje ja ik, het is een prachtig park Veldwerk. ja, ja He? ik heb er de maanden gewerkt ja ja ik, had, <laughs> toen ik smet Smit was als ja? uh, hekken zetten hekken eromheen ja ik weet niet hoeveel meter van die hekken dan van die heen. Oh ja, natuurlijk. Dat moest, dat moest vroeger allemaal allemaal achter de, ja. de hek. <laughs> ja. ja, ja. En nu loop ik daar zomaar los rond. Ja, dan is... Moet ik nog wel uitkijken dat ik niet opgepakt word? Ik weet niet He? hoe dat daar nog werkt. Dat ik zo <laughs> niet. Word. Nou, ik, ik, er zijn wel paviljoens uh, waar een uh, best hek uh, omheen zit. hoor. Dat, uh, oh. de, we hebben laatst rondgelopen. En toen stonden we verbaasd hoe groot dat terrein was. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Prachtig. Ja. Ja, echt mooi. Nee, ik kan me begrijpen je daar wel naar je zin hebt. Wie het er toch ook een wonder woont, Jan Bosch? Ja, dat is Jan Bosch. Ja? Ja, ja, ja. Goed. Ja, gewoon, Jan Bosch. Ik geloof niet dat het nou nog woont. Die zat er ook in een appartement gewoon. Ja. We wonen toch wel mooi, Gijs, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. die natuur. Ja. ja, hier is weinig te merken van stikstof, toch? Nee, <laughs> ik weet ook niet of dat allemaal. <laughs> ja. Je rekent hier in de hele omgeving, spoelt nou alles, maar. Man, er woont geen ene boer meer met koeien ah, nee. en varkens. Nee, hè? Dat is al jaren niet meer. Nee. Nee, nee. Een hoop geneuzel, ik weet het niet. Nou, hij is wisten hoeveel, hoeveel rot ze hier in de grond zat. Hier. Hier even. Kijk. Hier. Ja. Nou, wat een, een manoeuvre, zag ja, je dat? Ja. ja. Je geeft opeens gas, ja. staat hij stil op een rotonde. Nou nee. ja, maar. <laughs> je maakt rare dingen mee. Ja, nou ja. Maar je hebt, je hebt mooie tijden meegemaakt als vrijwilliger, ja, uh, ja, maandagmorgenclub ja, ja, ja, ja, ja, ja. natuurlijk en zo, weet je wel. Ja, even, weet je wat is hier, de, ja, ze zeggen nou wel een hem, uh, sla je nog spijkers, uh, kromme recht. Spijkers, spijkers, spijkers. Ja. Kijk, er was, was toen niks. Er was geen geld, er was niks. Je moest alles, alles improviseren, je moest alles maken. Ja. Dat, dat, dat was hij gewoon. Ja. Kijk op het ogenblik, ja, dan nou was ze het nieuw Ja, uh, yeah, dat is allemaal wat makkelijker. Ja. Maar dat was in mijn tijd niet. Ja. Ja, ja. Eindelijk, eindelijk weekend, na het weekend smaal kon je weer repareren. Dan was dit kapot, dat kapot. Ja. Haal die weer bezig. Ja, en dan kwamen de waarachtig ook nog, uh, kwam ik ook nog uh, met een groep leerlingen aan. Ja, dat geeft Waarvan mee. jij zo dacht: van. jongen, uh, jongen, jongen, jongen. Jonge. <laughs> hou die, die kinderen toch een beetje in de gaten, man. Weet je wel? <laughs> nou, ik heb het met de, de meesterleraren en uh, dat kon ik allemaal wel met jou op. Jawel. Ik bedoel, uh, Jo wat, weet je wel? Dat we ja. Samen. Ja. Nou, jongens, daar of daar of daar. Ja. Prima. Ja, oh, was er één, die was een beetje, een beetje anders. Ja, Schuurkamp, Johan. <laughs> oh ja, Schuurkamp, ja, Frits Prins natuurlijk, hè. Frits, die, die ken je natuurlijk ja, ook wel eh, van DVS ja, nog. Ja, ja. Was, een, uh, was een talent, maar uh, kwam er nooit uit. Nee, echt. Nee, He? nee. Zo had je ook nog een uh, Willem Kampors. Dat vond ik ook oh, zo'n ja, enorm weep. talent, hè. Ja, ja. Die was technisch zo goed? Ja, maar zo had je er meer. Neem ik ga naar Dopenberg. Uh, zo had je er meer van die jongens. En ja, ja. Ja, Wim Wenink, Wim Weenink, daar heb je ook nog mee gevoetbald, toch? Neem je, wie? Wim Wening? Wim Jan ja, Weenink, ja, ja. Waar ook technicus. Jawel, jawel. En hij bijvoorbeeld Jan Bonus ook. Als je ja. jongen dat serieus aangepakt had, Oeh, nou. die had een betalen voelen kunnen. Maar ja. dat interesseerde hem niet. Nee. Dat interesseerde. Hij vond het gezellig een balletje trappen. Ja. En dan een mannetje uit spullen, als het komt tussen zijn benen door, weet je ja. wat, zulke dingen. Ja, ja, ja, ja. Nou, Gerdopberg was ook zo'n voetballer. Ja, oh, heerlijk. Daar heb ik mee gevoeld maar... Daar heb ik mee in de A-junioren gezeten. Oh. God man, heerlijk. Wat een technicus. Maar, nou, je Petters had, die had, als hij nu, nu de, uh, met de leeftijd van 17, 18 jaar, ja. had een betaalde voetbal ja Ja, die legde er zo 40, echt, uh... 40, 50 in, ja. in, de, ja, ja, ja. in de seizoen. Jeetje. Ja. ja. ja. Mooi, hoor. Ja. ja, die ging vocht versterken, ja, ja. dat was allemaal tegen het CRP. <laughs> en Jan Doeijwaard had je natuurlijk ja, ook, Jan, Die is ook nog Ja, Jan, v -V Jan was ook Jan. een goede voetballer, hoor. ja, Kijk, zondag. Niet, ja. ja Ik ben toen vaak vol geweest. voor zijn werk, hè. Hij zat met zijn werk, natuurlijk. Ja, ja natuurlijk, ja. ja dat dat natuurlijk. was, het, zijn, ja. Onze was melk, te begrijpen. Hè? Ja. Ja. Ja, hij was ook wel een goede voetballer, hoor. Jawel. Ja, dat was in de tijd van Hans Vosch. Hij Hans was niet ja. Vol, vol zondag. Hij ja. nou, was niet de snelste, nee. Maar, eh, maar technisch, technisch, goed. technisch goed en ook positioneel, hè? Ja, nee, dat, dat was echt. wel een goede vermoord. Ja, zeker, we hebben wel uh, knappe spelers gehad. Ja, zeker wel. Ja, mooi. Ja, ik denk zelfs wel net zo goed als wat er nu wel loopt. Jawel. Heb je nog een leuk verhaal, Gijs, voordat ik je weer afzet? Waarvan je denkt, nou, dat, dat moet de mensheid moet dat een keertje horen, wat nou, je allemaal hebt ik, meegemaakt. Dat heb ik je eigenlijk al verteld, dat, uh, met Mike, ja? dus dat die, uh, met die 25 jaar. Ja, die. Kijk, ik kan wel verhalen gaan vertellen, maar er zit niemand om verlegen, denk ik. Ja. Ja, maar van, van, van vroggen, weet je wel, De, die velden waar je op moest voetballen. En, ja, dat en, waren natuurlijk knollenklaar. Wat jij, wat jij ook had, had ja. meegemaakt, Je moest op een gegeven moment achter een bal aan en door prikstruiken. Oh ja, ja, ja, ja. Met dat, die politieagent, ja. of niet? Met, politie, met die bosman. Ja. En hoe moet ik zo regelen? Ja, ja, ja. Nou, ik was 18 jaar en. en, en dan ging die bal eruit op die Ja. Ja. Hij prikkel, draad, prikkeldraad, is noem alles maar op. En dan zei die jongetje: haal die ballen eens even op. Nou, ik speelde uh, ook het eerste uiteindelijk. Ja. En er was een elftalgenoot van je? Ja. Ja. ja. ja. ja. ja. Haal die ballen op. En dan het ergste was: ik mocht hem niet inkomen, dat deed jij. Ja, ja. <laughs> Ja, ik was zo blij dat hij naar Putten ging. Dus jij door die prikstruiken heen. Bal ja, ja, ja. dat vol. Ja. Hier, meneer Bosman, uh, ja. alstublieft, uh, mag gaan ingooien. Ja. jongen jongen jongen ja. Is toch wat? Ik weet ook niet of hij nog leeft. Die, die, die. <coughs> ik weet het niet. Nee. Maar Kees Sterk, hij ik ook nog mijn gevoel. Kees, ja. Kees, Kees. ook uh, te ja. technicus. Ja, hij kon machtig koppen, hè? Ja. Die had hij zo'n zo mooie stijl. En wil schep. Heel schep. Die, die, die houden. Ik. Ja, ja. Ja. ik zie dat nog zo voor me. Prachtig. Yeah. Ja, mooie tijd. Ja, echt mooie tijden hier. Ja. Maar ik kwam in Ermelo en, en, en ik, ik ging eigenlijk naar de muziek, hè. En ja. ging hier nog even gezeten in Ermelo Bij ja? de muziek. Ja, ja. Oh. En ik was ook gek van voetballen. Dus ik heb uh, Ja, gekozen voor voetballen. Ja. Maar achteraf denk ik, god, ik had. Ik ben de muziek moeten blijven, met nee, je 80, 90, dus nou nee, nog kunnen spelen. Ja, wat, wat, wat speelde je? De klarinet had ik. Een ja. Ja, ja. ja, ik ben er maar kort op geweest hoor. Ja. Dat bij uh, Wilderman, uh, ja. daar moest je dan wezen. Ja, Excelsior. Ja, maar... Moest... knop het, mijn uh, schoonvader, die, die zat oh. er ook, weet je. Die, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja weet ik. Ja, ja, ja. ja. Oh, nee, dat, maar, ik moest op woensdag gaan, moest ik trainen. En op woensdag had wij die repetities. Ja. Dus je ja, had eigenlijk weer gekozen voor, voor het voetballen, ja, doe Ja, ik snap dat. <laughs> ik snap dat wel. Het is ook ja. een, een dondersleuk spelletje. Ja, ja, He? ja. En het blijft leuk. Ja, ik He? vind het wel, wel. En hopelijk vanmiddag ook. Ja, zij je voor dat we de punten weer meenemen. We we Oké, okay, we moeten een serietje neerzetten nu, hè? Ja, we je, je moet een wedstrijdje of zes overwinnen winnen. Ja, precies. En dan, uh, doe je Kijk, allemaal. je hebt materiaal ervoor, je ja, hebt materiaal te oh, no, no, no, no. voeren. We zijn ja. nu de breedte sterker geworden, hoor. Ja. Zo'n zo las ja. Hubert, weet je wel, die van Apeldoorn overgekomen is, nummer 12, ja. Ja. Klein, kleine jongen. Ja, ja. Hij maakte het winnende doelpunt. Ja, ja, ja ja, ja, ja, verman, ja. ja. Ik moet eerst uh, een half jaar studeren, weet ja. ik. <laughs> ja, dat snap ik. Die <laughs> hebben heb, heb, heb namen, ja, jongens. Ja. Ja. Ja. Moet je nagaan wat voor moeilijke taak ik heb als DVS-TV, hè? moet ja, al die ja, namen, maar ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. En ook van de tegenstanders. Ja. ja. Want je hebt uh, gewoon een Hollandse naam, hij is wat niet meer. Nee, nee. De, kijk, de, kijk die, die, die, uh, hoe heet die uh, aan de gemeente werkt, die donkere jongen, uh, die man. Ja, uh, Liban. Uh, Liban. Liban. Ja. Kijk, die zijn zons, die, die ene heet Henk, geloof ik, Ja. die ja. hebben gewoon een Hollandse naam. Ja. Ja. dat maak je met de rest toch niet mee. nee nee. nee. Dan kun je zo wat niet uitspreken? nee precies ja. Oh, ja dat klopt, oh. ja. Ja. ja en nou, de, ja. de nieuwste speler die we hebben is Salah ja, <laughs> en iedereen nou, zegt ja. van Sulimani Sulimani of, of uh, <laughs> ja, nee, Charlie, ja. Salasiva, ja ja. Gaston. en hij heeft even een Nederlandse naam Gaston. Ja, een beetje Belgische ja, naam nou, Gaston. Nou, ja. Ja. Ja. Ja. ja maar eerder was het allemaal Jan en Henk en ja. en noem maar op. ja ja. Die, uh, en Piet. En Klaas. Sveen. En Piet, uh, en <laughs> ja, Piet ja, bijvoorbeeld. Dat, dat, ja. Nee, dat is er niet meer bij. Oké. Okay. Nou, Gijs, het was mij uh, zeer aangenaam. Oh, uh, half uur is alweer voorbij. Ja, dat gaat, ja. Dat gaat vlug. Dan. Ja, prima. Hartstikke <laughs> goed. Ja, goed. <laughs> veel ja. plezier vanmiddag. Ja. Ik ga hier even helpen. Ik, ik weer ga naar een vlees vanmiddag en dan. Juist. Dan gaan we samen naar de Nou, wie weet, zit Jan hier ook nog een keer naast. He? Hey. Wie weet, zit Jan hier ook nog een keer. Ja, ja, dat zou kunnen. Dan ja. een interessante video. Ja, maar dat ben jij ook hoor. Ja. Ik, ik heb genoten. Goed zo. Hey, doeg. Goed, bedankt, Jo. Okay. Doei. Geweldig. Gijs Hunenstein. Mooie verhalen. Mooie verhalen. Genieten. Was het weer.